Goeiedag, welkom bij LeboRent. Hierbij een klein filmpje over hoe het gaat met losse verhuur en transport door LeboRent. Op het moment dat u iets bij ons wil huren via het internet op leboRent.nl en u kunt dat zelf niet transporteren of u wilt dat niet transporteren of u kan dat niet transporteren, dan verzorgen wij dat voor u. Met losse verhuur houdt het in dat wij het product voor u transporteren. U gaat dat zelf op de locatie plaatsen aansluiten. En daarna ook weer demonteren en weer klaarzetten voor het transport, waarbij wij het de volgende dag dan weer bij opkomen halen. Losse verhuur met transport, zo geregeld bij Lebo Rent.